Vandaag praat ik met Anton Doutsenberg over zijn nieuwe roman Geestman. En met Josefine Rombouts over haar avonturen op het Schotse kasteel Clifford Castle. De, haar tweede boek daarover. Welkom bij VPRO Boeken. Josephine Rombouts debuteerde vorig jaar met een boek over avonturen in de Schotse hooglanden op een kasteel waar ze deel van de huishouding was. En dat werd meteen een bestseller en nu is er haar tweede boek over dit kasteel waar ze inmiddels uh, personal assistant van de kasteelvrouw was. En dat leverde nieuwe avonturen en nieuwe inzichten op. Maar eerst zit hier Anton Doutsenberg, um, een van de weinige experimentele schrijvers van Nederland nog. Sinds hij debuteerde in 2010 schreef hij bijna elk jaar een roman, een toneelstuk, een tijdschrift, een dichtbundel. En nu is er een nieuw roman, Geestman. Welkom, Anton. Hoi. Klopt, hè? Jij bent een veelschrijver. Uh, ja, in ieder geval ik nodige en uh, Het is mijn vak. Ja. Ik probeer de tijd zo goed, mogelijk, zo goed mogelijk te besteden. Betekent dat elke dag schrijven? Nee, dat betekent niet elke dag schrijven. Dat betekent ook veel lezen, veel wandelen, veel luieren... om de fantasie een beetje op gang te brengen. Uh, maar ook veel schrijven, ja. En ben je dan zo'n schrijver die ochtends aan zijn bureau gaat zitten en uh, begint? Of? Uh, soms ligt er aan waar ik mee bezig ben. Uh, als ik echt midden in een roman zit, dan uh, maak ik mijn uren wel. En, uh, ik heb geen systeem, om het zo maar te zeggen. Ik, ik werk vrij intuïtief. Zowel inhoudelijk als ook uh, qua vorm. Ik, ik laat het gewoon gebeuren en dan schrijf ik s'nachts, dan uh, s middags. Ik zie het allemaal wel. En is het uh, zo'n idee voor een roman, is dat, uh, hoe ontstaat dat? Nou, bij dit boek is het, ik was eigenlijk met een andere roman bezig, uh, een, een treinroman. Uh, ik, ik heb hem, uh, een treinroman? Een tre ja, zo heb <laughs> ik hem benoemd uh, in, in mijn dagboek, uh, Ik bestou de Twee Letters. Uh, waarin ik op een vrij abstracte manier uh, het schemergebied tussen binnen en buitenwereld verken. En ik was ermee bezig en toen diende zich een andere roman aan, een pendant daarvan, waarin ik zeg maar, die thematiek op een iets figuratieve manier verkende, wat impressionistischer. En die moest geschreven worden, dus die andere roman die moest even aan de kant en deze moest geschreven worden, ja. En als iemand aan jou vraagt op een feestje, goh Anton, waar gaat je nieuwe boek over, wat zeg je dan? Ja, ik kom niet zoveel op feestjes. Maar uh, ik, het is moeilijk, hè, denk ik, om, om je echt... Uh, ik zou kunnen zeggen, uh, een man die uh, uh, zeg maar, uh, vervreemd raakt van de buitenwereld... en zijn heilzoek in de binnenwereld en uh, in het onderbewustzijn op zoek gaat... naar zeg maar, de zijn mentale misvormingen. En dat klinkt dan uh, meteen uh, heel ingewikkeld. Ik kan ook zeggen, uh, het gaat over een man die in een kindertekening terechtkomt. En dan krijg je weer een hele maakt andere kleur. Het maakt het niet kleur. minder ingewikkeld. Nee, maar dan krijg je weer een andere kleur. Maar beide is waar. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja. Het begint met een man die uh, in de war is. Zoals hij dat inderdaad zelf zegt. Hè? Mentaal... Uh, uh. Ja, het is, is vooral de, de, uh, uh, de buitenwereld die op een bepaalde manier op hem reageert. Waarom, waardoor hij denkt, er is iets mis met mij. in een mentale zin. en Hij, uh, hij gaat dan op zoek naar... Ja, in ieder geval de kern van die uh, misvormingen in zijn binnenwereld. En hij besluit uiteindelijk om vooral in zijn onderbewustzijn terecht te komen... en daar te gaan zoeken. Ja. En hij zet fictie in om dat onderbewustzijn te gaan betreden. Ja. En hoe zet hij die fictie in? Uh, door een uh, verhaal te gaan vertellen. Letterlijk, uh, of zeg maar, de roman is voor een deel het verhaal van de, van de ik-persoon. En, uh, en juist door die fictie in te zetten, komt hij in het onderbewustzijn terecht... Ik heb het ook ergens benoemd van hij probeert de kinderoog te openen. Ja. Uh, zeg maar, de naïviteit, uh, probeert, uh, zeg maar, de werkelijkheid op afstand te zetten... om echt in die binnenwereld uh, te verdwalen, zou je ook kunnen zeggen. Uh, ja. Of te gaan dwalen. Ja, uh, want wat er gebeurt is dat hij uh, zogenaamd in het verhaal in een plas duikt... Ja. en als een soort Alice in Wonderland een, een tocht maakt door die krochten in zijn hoofd... Uh, ja. Waar hij allerlei uh, figuren tegenkomt. Ja. Een, een filosofische mol, een, een vogeltje. Um, en dat is tegelijkertijd die kindertekening. Die, uh... Dat is die kindertekening waar we niet terechtkomen. Maar wel een, met een volwassen kinderhand getekende uh, eiland eigenlijk. En dat uh, is ook het vogeltje dat hem oproept om in die plas te duiken. En uh, dan begint het vallen. En gaandeweg in schrijven diende de analogie van Ellison Wonderland zich aan. Dat had ik niet in eerste instantie. Dus dat is ook intuïtief tot stand gekomen. En dan komt hij inderdaad in die kindertekening terecht. En hij gaat nog een laag dieper zeg maar, door met die mol zeg maar, ook nog door het papier heen te gaan. Uh, ja, dat is, dat is een feit. Uh, zo zou je het narratief kunnen samenvatten. Ja. Ik dacht ook even, het is gewoon een man die een psychose krijgt en uh, helemaal ja. doordraait. Ja. Uh, dat laat ik voor jou wikkelen. Maar ik snap wat je zegt. Het is, het is natuurlijk. Het, ja, het worden, als ik naar de eerste recensie ging, een surrealistische trip. Als een surrealistische ja. trip geduid. En de woord psychose valt ook. En, uh, maar het is, het is niet in een psychose geschreven, nee. D nee. Dat uh, heb ik ook niet gezegd. Nee, maar dat had je hè? Ja. Ja. ja. Het grappige is dat je. Ik vond het een heel grappig boek in zekere zin ook, omdat ja. je die, die fantasiewereld is zo bizar. En zo. Ja. alleen al het vogeltje dat af en toe weer iets komt zeggen. Ja. Uh, uh, ook een vogeltje dat vaker terugkeert in jouw werken. De vogel, ja, dat, dat is me ook opgevallen. Ja. In mijn debuut, uh, 2010, vogels van zwarte poorten kun je niet vergeten. Is de vogel ook al uh, als symbool heel sterk aanwezig. En, ja, hij is een paar keer teruggekomen. Of hij, hij dient zich steeds aan in mijn werk. Ik vind het ook een mooi symbool voor de fantasie. Hè? De vlucht van de verbeelding. Ja. Uh, dus ja, een vogeltje komt, graag, komt heel graag terug in mijn werk. Ja. Ja. En dat, dat hele universum dat je dan neerzet... hoe um, heb je daar inspiratiebronnen bij? Schilderijen, dacht ik misschien aan... Nou, ik, heb al, ik heb heel veel gelezen en ik denk dat het, dat, dat allemaal wel terugkomt in mijn werk. Dus er zitten in mijn hele oeuvre heel veel allusies, op, uh, op, uh, vooral ook op Nederlandse literatuur. En ik heb bij dit boek, uh, heb ik me ook laten inspireren door Nazomer van Willem Brakman. Ik weet niet of je het boek kent. Toevallig wel, ja. ja? Het is wel lang geleden dat ik het gelezen ja, heb. Maar, ja. Ja. Ik vind het echt een prachtig boek en uh, wat, wat Brakman... Brakman speelde ook met dat gebied tussen binnen- en buitenwereld. Hij probeerde ook door de huid van de werkelijkheid heen te breken. En, en, zo, en wat heel nadrukkelijk in zijn werk zit, ook een zoektocht naar geborgenheid, naar veiligheid, naar een thuis. Dus, dat, ja, in dit boek doet hij dat echt meesterlijk. En uh, ik heb uh, toen ik uh, aan Gisma begon. Uh, Moest ik niet direct aan Brakman denken, maar gaandeweg wel. En toen heb ik het nog een keer herlezen. En er zijn toch ook wat echo's teruggekomen in Geestman. Dat ja, is ook wel voor een deel als een hommage bedoeld aan, eh, aan eh, Brakman. En vooral in de eh, nazomer. Gaat dat al in lezen? Maar is dat, dan, is dat een boek dat je er dan steeds bij pakt tijdens het schrijven? Nee, nee dat niet. Ik, ik heb het boek een paar keer gelezen in mijn leven. En ik heb het nu wel één eh, keer gelezen toen ik bezig was met Geestman. Maar het is niet dat ik daar eh, elke dag een stukje uit lees of zo. Nee. Ja. En waar is geestman nou eigenlijk naar op zoek? Ja, ik, ik zei al, naar de, de mentale misvormingen in zijn, uh, in, zijn, uh, in zijn hoofd. Maar kijk, er zit ook nog een zoektocht in. Uh, ik, ik heb hem ook bewust geen naam gegeven. Hè? Dus een man, zou ik zeggen, de man. Uh, hij is ook op zoek naar uh, mannelijkheid. In hoeverre is hij een man? Uh, dus dat, hij, is, hij is wel op zoek ook naar antwoorden zeg maar, op die vragen. En. Uh... Een deel van die misvormingen eh, koppelt hij ook aan de connotatie van man zijn, voldoet hij wel aan dat beeld, wat eigenlijk als een soort archetype, ook in het collectieve onderbewustzijn is verankerd. Welk beeld is dat? Uh, ja, toch wel een beetje masculin max vertoon. Wat ook terugkomt, uh, of heel, vaak, heel veel in de literatuur, uh, zeg maar, wat terugkomt. Ook in Brakman, moet ik eerlijk zeggen. Dus, ja, het ja. zit ook nadrukkelijk nou in zijn over. boek. Hij, hij, hij is een beetje bang voor vrouwen lijkt het wel in dit boek dan. Uh, maar in ieder geval, dat is dus wel een motief wat ik ook voor ken in dat boek uh, Mannelijkheid. Uh, ook de titel, geestman, bestaat de man nog wel, die wij eigenlijk altijd uh, als archetype hebben gezien. En wat ook dan uh, is neergeslagen in de literatuur. En uh, de protagonist koppelt dat ook aan zijn eigen misvorming, om het zo maar te zeggen. Ja. En daar probeert hij ook, tenminste, zo heb ik het geïnterpreteerd in die zoektocht, in die reis door dat bizarre ja. universum, ook een. Uh, hij worstelt ook met taal. Of hij, hij, hij, hij ja. ontdekt steeds nieuwe woorden die hij niet kent. Hij benoemt de hele tijd ja. dingen. Ja. Hoe zit dat? Ja, ik heb, ik heb ook wel... Uh, kijk, als je, als, je, als, je dus, als je naar binnenwereld, buitenwereld, dat schemagebied taal... is natuurlijk toch ook wel een transportmiddel en, zeg maar, uh, om beide werelden te betreden. <lacht> En, eh, dus ik onderzoek in hoeverre eh, zeg maar, die performatieve kracht van literatuur eigenlijk eh, nog wel ingezet kan worden om van werkelijkheid wenselijk te wenselijkheid te maken, van wenselijkheid werkelijkheid. Wacht even hoor, wat, wat bedoel je daarmee? Ik schrijf ergens in het boek: eh, Wenselijkheid en werkelijkheid delen 11 van de 13 letters, dat is een dekkingsgraad van 85 procent. Maar die 15 procent, dat gebeurt het eigenlijk eh, om van wenselijkheid werkelijkheid proberen te maken. En voor een deel van werkelijkheid wenselijkheid. En taal is een transportmiddel om beide werelden met elkaar te verbinden, eh, zou je kunnen zeggen. Of in ieder geval, dat verken ik. En je ziet dan ook de oprukkende beeldcultuur, waarmee ik ook speel in het boek. En zeg maar, die performatieve kracht van taal die ik net al benoemde. Eh, in hoeverre eh, is die nog krachtig genoeg om dit te bewerkstelligen? In deze tijd waarin eh, de beeldcultuur zo oprukt. Dus voldoet het... taal nog? Die vraag stel ik wel in dit boek. En, uh, ik beveel... en voldoet literatuur nog? Ja, nou, dat is wel een heel groot <laughs> Dat weet ik niet. Ja. Voor mij wel in ieder geval. Voor maar mij in, het, in het eerste ja. hoofdstuk uh, is uh, de hoofdpersoon Geesman... bevindt zich op een, uh, een date in zijn eigen huis. Ja. Een internetdate. En zegt letterlijk, uh, de schrijvers laten me in de steek. Zijn boekenkast vol ja. boeken, daar heeft hij niks meer aan. ja. ja. Inderdaad, hij, hij, hij zoekt houvast bij zijn schrijvers en ze laten hem in dit geval in de steek. En ik heb dat bewust gedaan om eventjes de ik-persoon los te maken uit die literaire wereld. Zeg maar, om in dat onderbewustzijn terecht te komen. En, maar uiteindelijk zie je toch wel dat echo's van die literatuur... wel op een impliciete manier wel weer terugkomen in, tijdens die reis. Maar hij krijgt er geen greep meer op. Eh. Of hij, hij herkent ze ook niet, hè. die beelden van eh, de boeken waarmee die omringd is in zijn huis. Yeah. Dus het verleden is verdwenen, de toekomst is verdwenen. Hij zit echt in een schemengebied, eh, in een groot deel van deze roman. Yeah. En hij heeft inderdaad onvoldoende houvast bij de literatuur. Yeah. En of je dat programmatisch moet zien voor literatuur en zijn algemeenheid, dat weet ik niet. Dus uh, uh, kijk, de telooging van dit programma zegt misschien ook wel wat, hè? helaas. Uh, dus, maar ik verken dit wel. Uh, en ik, ja, voor zorgen wil, wil ik niet zeggen, maar literatuur is natuurlijk toch wel een beetje anders verdwijnen uit, uh, uit de culturele wereld. En vooral, uh, vooral de fictie, merk ik. We zijn echt in een land van, uh, waarin de non-fictie, uh, zeg maar... Uh, een hoge status heeft, een fictie veel minder. Dat zie je ook zo brokman. Hij is een van de weinige schrijvers, een van de weinige magisch denkers... in ons taalgebied. In andere landen zie je dat veel meer. Ik, noemde, of ik zei in volgens mijn voorgesprekje... dat ik vind hem de, Italiaanse, of de Nederlandse Italo-Calvino. Die traditie hebben wij nagenoeg nou, niet in Nederland. Dus ja, hoe dan, komt dat, denk je? Ja, Toch een vrij Calvinistisch land, denk ik. Uh, het realisme is hier... Ja, slaat, slaat, ja is, is, is, heeft hier gewoon een hoge, hoge prioriteit gekregen bij schrijvers, bij recensenten, bij uitgeverijen. Ja, misschien heeft het voor een deel te maken met de secularisatie. En uh, we willen antwoorden hebben zeg maar, aan de wetenschap en de non-fictie. Geeft die antwoorden en fictie uh, verwacht, Dat zou kunnen, hè? Of uh, hmm. mystificeert. En wat is er voor jou zo interessant aan in het magisch realisme? Ik... Uh, ik, kom, ja, ik vind de werkelijkheid ingewikkeld. En uh, ik merk dat ik met fictie uh, greep krijg op uh, hoe ik de werkelijkheid ervaar. Dat is het. Uh, leven gaat niet in de rechte lijn van, van A naar B. Zoals ook non-fictie vaak uh, pretendeert. Ja. Overal harde antwoorden op uh, te kunnen geven. En ik vind, ik vind die dwaal toch mooi. Het verdwalen vind ik ook mooi. En uh, ik vind fictie geeft mij daar wel... Uh, ja, hoofdwas en steun, misschien ook wel een routekaal of zo. Ja. Nou, kies je in deze roman voor het is niet alleen uh, proza. Er komt ineens in het middenstuk vinden we een hele serie uh, zogenaamde natuurgedichten, beeldgedichten. Zogenaamde. De, nou ja, zo, zo noemt hij dat. Ja. Dus dan zeg je toch ja. zogenaamd uh, beel, uh, natuurgedichten. Um, even verderop wordt het een toneelstuk, ja. van waar die verschillende vormen uh, ik heb, we hadden het net over die performatieve kracht van de literatuur. Hè. Poëzie is misschien toch wel het zout van het bestaan, zou je kunnen zeggen. Hè. En, uh, dus ik heb de, de belangrijkste, uh, het belangrijkste kompas in het boek is een dichter. Uh, en Geestman, ik-personage, ik gaat ook op zoek naar die dichter om antwoorden te vinden en weer thuis te komen. Maar dat werkte toch niet helemaal zoals hij had gedacht. En, uh, dus daar speel ik mee. Uh, ook, ook daar komt weer terug die beeldcultuur uh, versus taal. En dat toneelstuk. Uh, ik heb, er zit een cezure in het boek, uh, waarin de harde de werkelijkheid echt met, met windkracht nog, zeg maar uh, het leven van, die, ik, van het ik-personage binnentreedt. Uh, zelfs door dat onderbewustzijn heen breekt. Uh, het ik-personage gaat dan over. In een dagboekvorm en uh, daar zitten wat autobiografische elementen ook in van, van het moment van het schrijven. Uh, en dat voelde op een bepaald moment als, als, als uh, geforceerd, uh, waardoor ik denk: van laat ik dan die forcering, die theatrale kant uitvergroten en het. Uh, en het uh, ik, ik wil het laten overlopen in toneeltekst. Ook om te proberen van die harde werkelijkheid fictie te maken om het uh, te kunnen verdragen. Zeg maar. ja, ja. En het paste heel goed bij, uh, uh, bij het narratief van die roman waarmee ik bezig was. Dus ik, ik heb het proberen in te kapselen. Ja. En dan uh, krijg je een boek uh, waar, moei waar moeilijk over te spreken valt. Waar moeilijk over te spreken ja. valt. Maar wat ja. uh, zeker de moeite waard is om te lezen. Dus mochten uh, mensen thuis uit dit gesprek nog niet een, uh, een idee Van, hebben gekregen... Onzeker. of een <laughs> zin hebben gekregen... dan hoop ik dat ze het toch nog gaan lezen. Ja. Dank ja, je wel, Anton joh. Dat was Anton Duitserberg met Geestman.